Met de schikking tussen EU-claim en de luchtvaartmaatschappij wordt de juridische procedure gestopt. Dit is goed nieuws voor jou als passagier. Ik leg je graag uit waarom. EU-claim schikt nooit voor minder dan het compensatiebedrag. Wanneer wij een juridische procedure starten, zijn wij er vol van overtuigd deze te gaan winnen. Wanneer de luchtvaartmaatschappij een schikkingsvoorstel doet, houdt het in dat de passagier zijn of haar vergoeding krijgt en een lange slopende procedure voorkomen wordt. Heel positief dus. Ongeveer 50% van de juridische procedures mondt uit in een schikking. Er volgt dan ook geen vonnis meer, omdat de zaak buiten de rechtbank om wordt afgehandeld. Bij EU-claim gaan we altijd voor 100% van het compensatiebedrag. En als de luchtvaartmaatschappij dat niet wil bieden, dan gaan wij gewoon door met de procedure. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan gerust contact op met onze Customer Care.